Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over borstkanker, oftewel het mama-carcinoom. Borstkanker is de meest voorkomende maligniteit bij Nederlandse vrouwen. 5% van de vrouwen bij wie borstkanker wordt vastgesteld is jonger dan 40 jaar, maar het meeste komt dat voor bij vrouwen boven de 50 jaar. In totaal horen in Nederland per jaar ongeveer 17.000 vrouwen dat zij borstkanker hebben. Maar niet alleen vrouwen kunnen borstkanker krijgen, in Nederland krijgen ongeveer 100 mannen per jaar de diagnose borstkanker. De borst bestaat uit melklieren, die we lobuli noemen. Zoals de naam al aangeeft, wordt daar de melk gemaakt. De afvoergangen die gaan richting de tepel. En die noemen we de ductus lactiverus. Letterlijk de melkgangen. Daaromheen vinden we bindweefsel en vetweefsel in de ophangbanden, die we de ligamenten van Cooper noemen. Verder zien we om de tepel heen het tepelhof, oftewel de areola. En natuurlijk wat overige structuren zoals de borstspier, de musculus pectoralis, en we zien de lymfevaten die richting de lymfeknopen, onder andere in de oksel gaan. Als we even inzoomen op een lobule en een ductus, kunnen we de indeling van de meest voorkomende maligne borstaandoeningen zien, ductaal en lobulair. Er kunnen dan twee dingen gebeuren. 1. Het zit nog binnen het basale membraan, dat is het dunne vliesje dat zich onder de rijcellen bevindt. We noemen het dan een carcinoma in situ, kortweg cis. Hier zien we dus twee mogelijkheden, dat de D-cis en de L-cis. Hier spreken we dan van een voorstadium van kanker. In het tweede geval gebeurt dat dan ook, de tumor breekt door het basale membraan heen en hier hebben we dus over borstkanker, invasief ductaal carcinoom of invasief lobulair carcinoom. De cellen uit de melkklieren zijn ervoor gemaakt om te reageren op hormonen. Oestrogeen, progesteron en prolactine. Als die hormonen er niet meer zijn, gaan de cellen in apoptose, een geprogrammeerde celdood. En elke menstruatiecyclus stijgen je oestrogeen en progesteronspiegels en vervolgens dalen ze weer. Dit zorgt ervoor dat elke cyclus deze cellen gaan delen en vervolgens weer in apoptose gaan. Elke keer als er een cel deelt, is er een kans op een mutatie, een typfout in het DNA, en daarom dus ook een kans op het maken van een tumorcel. Hier kun je uit afleiden dat hoe meer menstruatiecycli een vrouw heeft gehad, hoe groter de kans is op een mammakarcinoom. Hieruit kunnen we de meerderheid van de risicofactoren halen: een vroege menarge, dat is de eerste menstruatie voor de 11e verjaardag, een late menopauze na de 54e verjaardag, nullipariteit, oftewel een vrouw die nooit is bevallen, en een oudere leeftijd waarop het eerste kind geboren is en omstandigheden waarbij er te veel oestrogeen aanwezig is, zoals medicatie met daarin oestrogenen, overgewicht of obesitas, met name bij een BMI van meer dan 35, en andere belangrijke risicofactoren zijn uiteraard het geslacht, ook al kunnen mannen het dus ook krijgen, familieleden met borstkanker, eerdere radiotherapie in het gebied, het dragen van de BRCA-mutatie of een andere borstkanker gerelateerde mutatie, en geografisch waar je woont, in de westerse wereld is de kans hoger, en als laatste ook nog alcoholgebruik. Je hebt juist minder risico als je zwanger wordt op jonge leeftijd, vaak zwanger bent geweest of een lange tijd borstvoeding hebt teruggeven. BRCA heb ik nu al kort genoemd, daarvan heb je een variant 1 en 2, een borstkankermutatie die autosomaal dominant overerft, dus met grotere kans op overdracht. Hiermee is je kans op borstkanker vergroot. Net als eierstokkanker. Mannen met borstkanker hebben vaak ook het BRCA-gen. Verder heb je nog P53-mutaties. Beide zijn tumorsuppressorgenen die normaal juist kanker voorkomen, maar nu door een mutatie zijn ze uitgeschakeld. Ook heb je nog de HER2-nuimutatie, dat juist kanker aanjaagt. Dat gen noemen we daarom een proto-oncogen. Dan gaan we nu even terug naar de tumorstadia. Carcinoma in situ, cis, hebben we dus al besproken. Als het doorbreekt spreken we van een lokaal invasieve tumor. Daar kan het ook structuren uit de regio gaan invaderen. Dit noemen we dan regionaal invasief. In borstkanker is dit vaak de borstspier, zelfs nog dieper. En de lymfeklieren. Als de tumorcellen dan via het bloed of via de limfen verderop in het lichaam terechtkomen, spreken we van een gemetastaseerd mammacarcinoom. Vaak naar de wervelkolom, de hersenen of de botten. Bij de diagnostiek naar borstkanker wordt er ook altijd gekeken naar de hormoonreceptoren op de tumorcellen. Omdat ze dus uit het borstweefsel komen, is er een kans dat ze reageren op hormonen. Hierbij kijken we naar de HER2-NU-status en de oestrogeenreceptor. Hier halen we drie varianten uit. HER2-NU negatief, oestrogeenreceptor positief. HER2-NU positief en oestrogeenreceptor positief of negatief. HER2-NU negatief. En oestrogeenreceptor negatief. Deze variant is ook vaak negatief voor progesteron. En dit wordt dan een triple negative borstkanker genoemd. Oftewel, het reageert helemaal niet meer op hormonen. De symptomen van borstkanker zijn zeker in het begin geen symptomen. Of het hebben van een harde, pijnloze zwelling of bol in de borst. Vaak ontstaat het in het bovenuitkwadrant van de borst. Soms is er een zwelling in de oksel te voelen. En als de tumor doorgroeit in de spier, kan je zien dat de borst anders beweegt dan normaal en op een andere manier dan normaal vast zit aan de borstspieren. Soms zie je dimpling van de huid of juist een bobbel. Soms is er een po door orange oftewel een sinaasappelhuid, door zwelling omdat de lymfeafvloed geblokkeerd is. En ook kan het duiden op een mastitis carcinomatosa, een borstontsteking door kanker, tepelveranderingen zoals binnengetrokken tepel of roodheid, jeuk of korstvorming, vaak omschreven als een eczeme huiduitslag en of tepelafscheiding, samen de ziekte van Paget genoemd. Soms worden symptomen van metastase als eerste gevonden, botpijn, benauwdheid, hoofdpijn bijvoorbeeld. De diagnostiek gebeurt natuurlijk in verschillende stappen. Vaak begint het verhaal bij iemand die iets afwijkends heeft gevoeld in de borst bij zichzelf. Door te kijken en te voelen probeert een arts, vaak is dat de huisarts, dan in te schatten wat het is. Als er enige verdenking is op borstkanker, wordt er een mammografie gemaakt. Dit is voor sommige mensen ook het beginpunt van een traject, omdat een mammografie gebruikt wordt bij het bevolkingsonderzoek onder 50 tot 75-jarigen. Als de verdenking vervolgens blijft bestaan, kan er een echo worden gemaakt van de borst en er kan een MRI worden gemaakt. Vervolgens wordt er een biopt genomen om de cellen te kunnen bekijken en zo de diagnose te stellen. Er is dus een bevolkingsonderzoek tegen borstkanker. Dit geldt voor vrouwen tussen de 50 en de 75 jaar die elke twee jaar worden uitgenodigd voor een mammografie. Hierdoor kan een eventuele tumor in een zo vroeg mogelijk stadium worden ontdekt. Van elke 1000 vrouwen die zich laten onderzoeken worden er gemiddeld 7 borstkankers of carcinoma in situ gevonden. Als de diagnose dan is gesteld is de volgende stap het stadiëren van de tumor. Dit gebeurt, zoals in heel veel van de oncologie, met de tnm classificatie De T staat voor tumorgrootte, N zijn de regionale lymfeklieren, nodes in het Engels, en M is de metastasering, oftewel de uitzaaiing. Deze drie factoren samen zeggen iets over de ernst van de situatie, en vaak is het hierop ingedeeld in een stadium 0 tot en met 4, waarvan 4 de meest ernstige vorm is. De behandeling is afhankelijk van het type tumor, het stadium en natuurlijk de wil van de patiënt. Daarom is er niet één hapklare uitleg wat dé behandeling is van borstkanker. Maar er zijn wel veel voorkomende behandelstrategieën. en Dat zijn onder andere operatie, met name bij een lokale tumor en daarbij kan dan een partiële of een totale mastectomie gedaan worden, oftewel een borstamputatie. Hierbij kan ervoor worden gekozen om ook de lymfeklieren te verwijderen, oftewel een okselkliertoilet radiotherapie oftewel bestraling van de borst en of de oksel, meestal gedurende drie tot zeven weken, chemotherapie en dat wordt dan meestal gecombineerd met een operatie of met radiotherapie. Hierbij kan het dan voorafgaand worden gegeven, neo-adjuvanta chemotherapie, of juist daarna, adjuvanta chemotherapie. Er bestaan verschillende schema's van welk middel en hoe vaak het gegeven wordt. Dan nog de hormonale therapie. Als de tumor hormoonreceptoren heeft, bijvoorbeeld voor oestrogeen, dan kunnen we dat blokkeren. Door het bevolkingsonderzoek, de verbeterde behandeling en toename van alertheid onder de bevolking is de prognose van borstkanker de laatste decennia aanzienlijk verbeterd. De vijfjaarsoverleving is ongeveer 86%, de tienjaarsoverleving ongeveer 77%. Uiteraard is dit zeer afhankelijk van het stadium van de borstkanker. Stadium 4, borstkanker, heeft een 10-jaars overleving van 10%. Tijdens het proces, en natuurlijk ook daarna, kunnen er voor de patiënt fysieke, maar ook psychosociale problemen ontstaan. Die kunnen beginnen vanaf het moment van vermoeden op mammacartinoom, tijdens de primaire behandeling en ook in de controlefase. Nazorg is daarom een essentieel onderdeel van de zorg, tijdens en na de behandeling. Het bestaat uit drie elementen, dat is het detecteren van nieuwe symptomen voorlichting en begeleiding voor de symptomen, maar ook de effecten van ziek zijn en de behandeling, met speciale aandacht voor de sociale gevolgen. En als derde evaluatie van het medisch handelen en de gevolgen van de behandeling. Het doel hiervan is het verlichten van de ziektelast en om de kwaliteit van leven te verbeteren, tijdens en na de ziekte. Wil je meer video's kijken over de anatomie, fysiologie en pathologie van het menselijk lichaam? Dan is de Juf Daniela Academie misschien wel wat voor jou. Je kan je aanmelden via www.jufdanielle.nl. Bedankt voor het kijken.